Hoe vrij zijn we als niet ieder kind een gelijke kans maakt om sporten of muziek te leren? D66 wil breed investeren in de ontwikkeling van kinderen en jongeren... om zo de kansenongelijkheid al in de basis aan te pakken. Dat begint bij vier dagen per week gratis kinderopvang... zodat ouders de vrijheid hebben om naast de opvoeding ook te kunnen werken. Ieder kind krijgt een rijke schooldag, waar niet alleen les wordt gegeven... maar er ook opvang, een gezonde lunch, sport en cultuur wordt aangeboden. Ook stappen we af van het selectiemoment op 12 jaar... En we willen meer brede brugklassen, om zo de vroege selectie van onderwijsrichting te voorkomen. Op die manier kunnen kinderen spelenderwijs leren op school en krijgt ieder kind de kans zich breder te ontwikkelen na school. Zo laten wij iedereen vrij, maar niemand vallen.